In deze bijdrage hebben we het last but not least over de bouwsteen Communicatie. Het Communicatieplan bedient twee terreinen. Communicatie doorheen het proces van politiserend werken. Hoe zal je de betrokkenen in je eigen organisatie op de hoogte houden en benaderen? En communicatie is daarnaast ook inherent verbonden met het geheel aan acties. Een goede communicatie draagt bij tot de zichtbaarheid en het succes van je actie. Voor beide terreinen stel je jezelf de volgende vragen. Naar wie wil je communiceren? Met welk doel communiceer je? Wil je informeren? Wil je sensibiliseren, mobiliseren, confronteren of overtuigen? Welke boodschap wil je overbrengen? Wanneer is het juiste moment om te communiceren? En tot slot, hoe ga je communiceren? Welke mediamix past het best? Want elk kanaal, zo ook sociale media bijvoorbeeld, hebben een bepaald communicatievermogen. Krijg bovendien zicht op welke kanalen jouw doelpubliek effectief gebruikt. Communicatie is een vak apart. Spreek dan ook communicatiemedewerkers aan om dit samen met de kerngroep vorm te geven. Naar heel lang het publiek dat je voor ogen hebt, het doel dat je wil bereiken en de strategie die je uitstippelde, kunnen verschillende modellen en technieken inspiratie bieden. We geven er hier enkele mee. Het referentiewerk voor social-profit communicatie blijft Tante Mariette en haar fiets van Erik Groeben. Erik Tambourijn geeft in zijn boek Activist, je hebt gelijk, maar hoe krijg je gelijk? Tips over hoe je succesvol acties kan opzetten van A tot Z. Met storytelling breng je een kwestie dicht bij de persoonlijke leefwereld van mensen. En om te komen tot effectieve gedragsverandering bijvoorbeeld is nudging een mogelijke techniek. Ga eens kijken bij materiaal van Fran Bambust of Maaike Maas. Samen met de kwestie, het verzamelen van informatie, de uit te stippelen strategie, het mobiliseren van mensen en het uitwerken van acties, vormt de bouwsteen communicatie het sluitstuk van het handelingskader politiserend werken.